De biodiversiteit staat wereldwijd sterk onder druk, ook in Ede. We zien steeds minder dier- en plantensoorten in onze tuinen, parken en bossen. De biodiversiteit zorgt voor een stabiel klimaat, maar ook voor bijvoorbeeld schoon water uit je kraan. Het geeft ons voedsel, grondstoffen en medicijnen. In de gemeente Ede werken we hard aan het herstel van de biodiversiteit. Onder andere door het stimuleren van bloemrijke bermen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de biodiversiteit weer in balans komt. Groots is niet altijd nodig, alle kleine beetjes helpen. Je kunt bijvoorbeeld in je tuin bloemzaden strooien of nestkasten ophangen. Op edestreepjenatuurlijk.nl vind je allerlei tips voor hoe je in jouw omgeving de biodiversiteit kunt versterken. Help je mee aan een mooie, leefbare omgeving voor de toekomst?